We zijn bij elkaar bij Club Rood. Dit is de eerste avond van een nieuw begin. Een nieuw begin voor onze partij. Uh, heel veel mensen komen hier bij elkaar die in de praktijk van elke dag laten zien wat het uitmaakt als je je verenigt, als je samen ergens sterk voor maakt. Ik heb een bepaalde kwaliteit. En daar gaat niemand aan tornen. En dat heeft de PvdA ook, die heeft een hele mooie kwaliteit. En ik, ga, ik, ik kijk dan niet naar de politie, want ja, ik heb daar gewoon geen verstand van. Maar ik weet wel, als ik als je hoort praten, denk ik, ha, Alsof ik het heel koud heb en iemand gooit een warme deken over me heen. Die bezig zijn de stad mooier te maken, de wereld mooier te maken, het land mooier te maken. En daar gaat volgens mij sociaal-democratie over. Zorgen dat je het er niet bij laat zitten, maar dat je verenigt dat je de energie aanwendt om dingen te verbeteren. Laten we gebruik maken van al die initiatieven, laten we opsnuiven en horen en voelen wat er leeft bij al die mensen die zich betrokken voelen bij de Partij van de Arbeid. Ik ben heel blij met het rapport van Paul de Pla. Die heeft gekeken naar wat er gebeurd is de afgelopen jaren, de afgelopen decennia. Maar die heeft vooral gekeken wat staat ons echt te doen. Dus bij deze ik nodig je uit. Doe mee, denk mee, word lid of maak je vrienden lid. En laten we dan samen gaan bouwen aan, aan de toekomst van de socialdemocratie en aan de toekomst van Nederland.